Dit is uh, college 4 van de cursus fonologie. En in de vorige twee colleges, colleges 2 en 3, hebben we gezien dat de kleinste samenstellende delen van uh, taal dingen zijn die we kenmerken noemen, of soms elementen, maar vanaf nu zeggen we weer kenmerken. Dat zijn de kleinste samenstellende delen van de taal. Hoe zijn die verder georganiseerd? Ja, de manier waarop we er dat tot nu toe over hebben gepraat is te zeggen, uh, nog steeds bestaat de stroom van klanken die ik nu uit, uit een, een, uh, een, een aan, aan elkaar gevoegde rij van uh, individuele klanken, individuele segmenten, individuele klinkers en medeklinkers. Maar die klinkers en medeklinkers die hebben een interne structuur, een interne structuur van Klank. Zo kun je er tegen aankijken, maar dat is in veel opzichten, het is niet onjuist, maar het is ook, het is wel uh, niet altijd even productief. Het is een beetje alsof je naar orkestmuziek luistert en dan zegt, die bestaat uit individuele slagen. En op slag 1 slag is uh, de violen spelen dit, de triangel speelt dat, de clarinet speelt dat. Slag 2 is... De violen spelen dit, de triangel speelt dat, de klarinet speelt dat. Dus um, je, je beschouwt de individuele slagen en dan voor iedere slag zeg je wat de kenmerken zijn, wat de verschillende uh, partijen doen. Een andere manier van daarnaar te kijken is te zeggen, dit is de vioolpartij. Dit is de, de triangelpartij, dit is de klarinetpartij en dit is de manier waarop die... Aan elkaar vastzitten namelijk, ze volgen allemaal dezelfde slagen. Je beschouwt dan iedere partij op zichzelf. Het is, het is niet, uh, dus de, de, de belangrijkste eenheid is niet de, de, de tijdseenheid, waarin die dingen bij elkaar komen, maar het, is, het zijn de individuele partijen die op een bepaalde manier met elkaar gecombineerd worden. En dat is feitelijk de manier waarop we in de fonologie vaak en profijtelijker kijken naar de klankstructuur van woorden. Het zijn meer verschillende partijen. Die kenmerken zijn partijen in een partituur. We hebben gezien dat die kenmerken geïnterpreteerd vaak kunnen worden als instructies aan verschillende organen, aan de lippen of aan de tong. Of... En... Um, uh, dus zo, zo zou je dus de fonologische representatie, dat wil zeggen de manier waarop we een woordvorm in ons hoofd kunnen zien, als een partituur. En um, die visie, die noemen we autosegmenteel, autosegmentele fonologie. Autosegmenteel in die zin dat we iedere, uh, dus we, we, hebben we hebben niet alleen maar zomaar segmenten, hak, hak, hak, hak. Maar we hebben verschillende partijen boven elkaar. En ieder van die partijen kun je, bij ieder van die partijen kun je op zichzelf doen. Hak, hak, hak, hak, hak. Zijn op zichzelf een segment. Het is een theorie die uh, stamt uit de jaren 70. Dus die al een, een, uh, een rijke traditie uh, heeft. Uh, hij is tegenwoordig niet meer helemaal oncontroversieel. Maar ik denk dat het... Toch ook wel zo is dat we kunnen zeggen dat dit toch echt wel een standaardmodel is van uh, kijken naar hoe klankvormen van woorden in elkaar zitten. Hij is heel succesvol. Hij was vanaf het begin heel succesvol in de beschrijving van zogenoemde toonfenomenen, toontalen. Er zijn talen in de wereld die gebruik maken van toonhoogte op de manier waarop wij gebruik maken van het verschil tussen stemhebbend en stemloos in het Nederlands. Het Chinees is daar een beroemd voorbeeld van. Uh, dus hoe, op welke hoogte je een woord zegt, op welke tonen, of je ma zegt of ma maakt verschil. Dat, dat zijn verschillende woorden. Waarschijnlijk zijn de meeste talen ter wereld, er wordt gezegd, ja, meer dan 60, 70 procent... ...van de talen ter wereld is zeker een toontaal. In Europa zijn die talen toevallig minder rijk gezaaid... ...maar heel veel talen maken dus gebruik van dit fenomeen. Heel veel Oost-Aziatische talen... Uh, ...heel veel Afrikaanse talen... ...en heel veel nou, -Ameri Zuid-Amerikaanse Indianentalen, zou ik dan maar moeten zeggen... Uh, maken, maken ervan gebruik. En ook in Europa, uh, zelfs in Nederland, dus het Limburgs, maakt weliswaar op een heel beperkte manier, maar toch ook waarschijnlijk gebruik van toon Scandinavische talen, uh, Zweedse en Noorse in ieder geval, zijn daar ook uh, voorbeelden van, ook op een beperkte manier, maar toch. Wel nu. Om die toon te beschrijven, met name om de toon, de ene van de reden om die toon te beschrijven in Afrikaanse talen. Dus we gaan heel veel Afrikaanse talen uh, behandelen in dit college en het volgende. Um, in die Afrikaanse talen, en met name gaan we Bantu talen, een belangrijke groep van, uh, van uh, Afrikaanse talen uh, behandelen. Um, in die Afrikaanse talen speelt toon zo'n rol en de manier waarop valt... Eigenlijk alleen maar goed te begrijpen als je het auto-segmenteel begrijpt. En om dat in te zien gaan we als eerste... De eerste taal die we gaan bekijken is het kikuyu. Uh, en uh, je ziet hier een lijstje met morfemen van het kikuyu. Uh, van werkwoordsvormen uh, in het kikuyu. Dus we hebben to en ma... Allebei als subject-clitics, dus je geeft het onderwerp van de zin aan. We hebben mol en ma als object-clitics. staat tussen haakjes, want je kunt het leidend voorwerp ook weglaten. We hebben twee werkwoordwortels uh, in ons voorbeeld. Namelijk het werkwoord voor kijken of bekijken en het werkwoord voor sturen. En we hebben een verleden tijdsachtervoegsel. Nou, dit is een beetje... De speelgoedmorflogie uh, van het kikuyu waar we nu even mee gaan werken. Dit zijn zeven suffixen en daar kunnen als je goed kijkt twaalf verschillende vormen van maken. Namelijk uh, de twee verschillende onderwerpen, die zijn allebei verplicht. dan Dus de twee en dan drie verschillende leidend voorwerpen, namelijk mo, ma en niets. En dan weer twee wortels, dus twee keer drie keer twee is twaalf verschillende vormen. Hier zie je die twaalf verschillende vormen nu even in beeld. En wat ik daarbij heb, wat ik daar nu aan heb toegevoegd, zijn accenten bovenop uh, de letters, uh, de klinkers moet ik de klinkerletters. En die accenten die staan voor tonen. En in het kikuyu zijn er twee tonen. Talen kunnen op dat uh, uh, gebied van elkaar verschillen. Maar Kikuyu heeft een betrekkelijk eenvoudig toonsysteem in dat opzicht. Namelijk een hoge toon en een lage toon. En de lage toon geef ik weer met een accent grave. Dus een accent, accent dat gaat van, rechts boven naar, uh, nee, van links boven naar rechts onder. En uh, de hoge toon geef ik weer met... Een accent aigu, die gaat van links, onder, naar rechts, boven. Links en rechts, daar ben ik verschrikkelijk in. Um, um, uh, laat staan dat ik dat nu met mijn hand zou kunnen gaan voordoen, want ik heb eigenlijk geen idee wat nu links en rechts is voor jullie kijkers. Enfin, hoe dat ook allemaal zijn. Uh, dit zijn die twaalf verschillende vormen die je met ons Lego Kikuyu kunt maken. Dus bijvoorbeeld de eerste vorm is torori re, to re, dus torori zijn allemaal lage tonen en dan re is een hoge toon. Of de tweede vorm is tomaori re en de uh, derde vorm is tomaori re, to re en de, de vierde vorm. In de linker kolom nog steeds is totom ire. En de, de volgende vorm is tom ire. Oké, okay. nou, dat zijn de verschillende vormen. Kijk hier nu nog even naar en probeer uit te vinden. Wanneer heeft welke klinker nu welke toon? Er zit een systeem in, die tonen. Maar wat is nu eigenlijk dat systeem? Een simpel gedachte zou kunnen zijn, ja, een bepaald affix heeft altijd dezelfde toon. Dus we hebben het, het uh, voorvoegsel ma, uh, dus het subject voorvoegsel ma, dat lijkt eraan te voldoen. Dat heeft altijd een lage toon, terwijl het subjects uh, voorvoegsel tol heeft altijd een lage toon. Heel veel talen werken zo. Dus... Een, een, een klinker heeft een bepaalde toon en dat staat in het lexicon, dat is gegeven in de taal. En die toon uh, wordt altijd uitgedrukt dan op die klinker. Nou, dat lijkt zo te werken voor de subjects, clitics, maar daarna wordt het eigenlijk een zooitje. Neem nu het werkwoord roar. Dus roor heeft soms een lage toon, bijvoorbeeld in tororire, de eerste vorm, maar het heeft soms een hoge toon, zoals in marorire, de de de eerste vorm in de rechter uh, kolom. En ook uh, uh, mo, bijvoorbeeld het superexclitiek, heeft soms een lage toon, to-mo-ro-ri-re, Dat is de tweede vorm in de linkerkolom en soms een hoge toon, mamorire, ma mamorire. Uh, de tweede vorm in de rechter kolom, uh, dus ja. Hoe zit dat nou? Waar komen die tonen dan vandaan? En wat bepaalt dan eigenlijk wat die tonen hebben? Het lijkt, hier, het lijkt eigenlijk een chaotisch systeem. Maar het mooie is dat de auto fonologie daar oor te weten in aan te brengen, dat het, dat het, dat het op een heel er is een heel eenvoudige oplossing voor, die zo eenvoudig is, dat die wel moet kloppen. En dat is denk ik nog steeds een belangrijk argument voor die autosegmentelefonologie. Het geeft een heel mooie manier om dit soort, op het eerste gezicht, warrige toonpatronen. Je moet gewoon van ieder vorm, moet je uit je hoofd leren welke toon het heeft. Nee, er zit een heel simpel systeempje achter. We gaan proberen dat systeempje te... Ontdekken. Dus het eerste wat je ziet is dat het subject sclidic tol heeft altijd een lage toon, het subject ik ma heeft altijd een hoge toon, maar de volgende, lettergreep, de volgende lettergreep heeft altijd dezelfde toon. Dus roor heeft een lage toon als het onmiddellijk na tol staat, mol heeft ook een lage toon na tol, ma heeft ook een lage toon na tol. Met andere woorden, de eerste twee lettergrepen van ieder woord hebben eigenlijk dezelfde toon. Maror, mamo, mama. Dan krijgen al die vol uh, morfemen opeens dezelfde toon als het subject Het subject bepaalt dus wat de toon is op de volgende lettergreep. Als we nog een keer kijken, dan zien we dat ire altijd een. Hoge, de, tweede, de laatste lettergreep van Ire is altijd hoog. Heeft altijd een hoge toon. Dus re heeft altijd een hoge toon in alle twaalf vormen. De eerste lettergreep wisselt weer. Uh, is soms laag, bijvoorbeeld in de eerste vorm in de linkerkolom. En soms is die hoog, bijvoorbeeld in de vierde vorm in de linkerkolom. Totom ire. Wat bepaalt nu welke toon uh, die lettergreep heeft? Wel nu, na ROOR, na het werkwoord ROOR, heeft IRE altijd een lage toon. Na tom, het werkwoord tom, heeft I altijd een hoge toon. En nu krijg je een soort sleutel. Dus, na het, subject, het, het, het, het morfeem onmiddellijk na het subject slit ik, de lettergreep onmiddellijk na het subject slit ik, heeft altijd... Dezelfde toon die wordt bepaald door het subject -kritik. De eerste lettergreep van i-re heeft altijd een toon die wordt bepaald door het onmiddellijk eraan voorafgaande uh, suffix. Is het misschien zo dat iedere lettergreep een toon heeft die wordt bepaald door de eraan voorafgegaande lettergreep? Kijken we even naar deze vormen, dan lijkt dat te gelden. Ja, de eerste lettergreep, daar kan dat dus niet voor gelden, want er is geen voorafgaande lettergreep. Maar voor de tweede lettergreep geldt dat dus altijd. Dat hebben we dus feitelijk al gezien. Dus afhankelijk van het subjectsclitic heb je een lage of een hoge toon. Na uh, het objectsclitic mol blijkt, als je die vormen bestudeert, altijd een lage toon te komen. Na het objectsklidic ma blijkt altijd een hoge toon te komen. Net zoals trouwens na het subjectsklidic ma. Dus die twee vormen, dat is gewoon dezelfde vorm. Dat betekent ook gewoon derde persoon meervoud. Of dat nu in subject of in objectspositie staat, het geeft altijd een hoge toon door aan de volgende lettergreep. En dan, na de werkwoordstam hebben we al gezien, is de, die bepaalt de eerste lettergreep van i re. Alleen de laatste lettergreep van het woord is weer, ja... Een soort uitzondering zou je kunnen zeggen, in die zin dat hij altijd zijn eigen toon heeft. Goed, we beginnen dus te zien dat, er een soort, dat het niet helemaal uh, willekeurig is, dat er een soort systeem zit in, uh, in uh, welke lettergreep welke toon heeft. En nu gaan we dat autosegmenteel doen. Wat we dan zeggen is dit. We hebben uh, onze zeven verschillende uh, morfemen. En die hebben allemaal een toon. Zoals hier getekend op deze manier. Tol heeft een lage toon. Ma heeft een, lage toon Mol, Ma heeft een hoge toon. Mol heeft een lage toon. Ma is dus eigenlijk weer hetzelfde. Heeft ook een hoge toon. Roor heeft een lage toon. En Tom heeft een hoge toon. En Ire heeft ook een hoge toon. En, alleen die tonen die zitten niet vast... Aan de klinkers. Die zitten niet in de klinkers. Dat zijn, die tonen zijn kenmerken, dus laag en hoog zijn kenmerken. Um, het zijn kenmerken van de klinkers, alleen ze zitten er niet aan vast. Ze zijn autosegmenteel. Het zijn hun eigen, ze zijn hun eigen segmenten. Um, als we nu gaan, zo zitten ze, dus zo zitten ze in ons hoofd. Zo zitten ze in ons mentale woordenboek maar als we gaan praten dan heeft iedere lettergreep wel degelijk een eigen toon nodig en dan moeten we dus een verband leggen tussen die toon en de klinker dat heeft een naam dus dit, dit principe heeft een naam dat heet de associatieconventie omdat we die verbinding tussen de toon en de Klinker, dus, dus dat ene toonkenmerk en de andere kenmerken van de klinker noemen we autosegmentele associatie, een associatielijn. En de associatieconventie zegt, tonen moeten aan klinkers vastzitten. Je kan niet een toon op zichzelf uitspreken. Een toon kun je alleen maar uitspreken, hoog of laag. Als je hoog of laag, dat moet je doen met een klinker of in ieder geval een bepaald soort klank. Want je moet bepalen hoe je je mond... Uh, precies houdt dat een beetje de fonetische uh, verklaring daarvoor zijn. Dus we hebben nu allemaal toon. Dus, dat, dus in, in veel talen zitten uh, tonen gewoon met een associatielijn vast aan de klinker. En dan spreek je dus altijd die klinker op diezelfde manier met diezelfde toon uit. Wat er bijzonder is aan het kikuyu is dat uh, die klinker en die toon in het lexicon nog niet aan elkaar vastzitten. Dat je die voor het uitspreken alsnog moet vastzitten. Dat is een taak van de fonologie. De fonologie heeft dus hier iets te doen. Het krijgt vorm uit het lexicon die niet uitspreekbaar zijn en moet ze uitspreekbaar maken voordat hij ze overgeeft aan de fonetiek. Um, ja... Nou, dus hoe, hoe doe je dat? Nou, nu, neem je, nu, nu maak je een of andere willekeurige vorm. Dus je maakt de vorm. Uh, wat was de eerste vorm ook alweer? Je maakt de vorm. tororire. ire. En uh, het eerste wat je doet. is. dat doet de morfologie. Die zet die, die morfemen. achter elkaar. tororire, Met allemaal hun eigen toon. En dan moeten die tonen. dus worden vastgemaakt. Dat vastmaken. gebeurt als het ware. Eerst, eigenaardig genoeg, interessant genoeg, eerst aan de rechterkant van het woord, aan het eind van het woord. Je, begint natuurlijk, je spreekt het woord uit van links naar rechts bij wijze van spreken, maar de tonen maak je vast, voordat je dat aan dat uitspreken begint, maak je vast van rechts naar links. Heel veel toontalen werken zo. Nou, ire heeft uh, daarvan, die heeft een toon. Uh, dat kon je hier zien. Dus die heeft een hoge toon. Die hoge toon gaat vastzitten aan de laatste lettergrip. Nu komen we bij i. De eerste lettergrip van dat suffix. Die heeft ook een toon nodig. Nou, geldt er ook een conventie, in ieder geval iets wat... De meeste talen uh, uh, liever um, uh, hebben is dat één toon vastzit aan één klinker. Nou, dus die hoge toon van i re is al vergeven aan re. En i heeft nog steeds een toon nodig. Het kiest liever niet dezelfde toon als re. Maar het heeft een andere toon nodig. Dus kiest het de dichtstbijzijnde andere toon. En dat is de toon van Roar. En Roar heeft een lage toon. Oké, okay, nu gaan we naar Roar. Roar heeft ook een toon nodig. Uh, nou, de, toon, de, de eigen toon van Roar is al vergeven. Dus kiest het de toon die gegeven wordt door het daarom voorafgaande element, in dit geval de subjaxclitic tol. En dan komen we bij Tol zelf. En daar gebeurt iets bijzonders. Dus Tol heeft ook een toon nodig. Alleen nu zijn alle toon al vergeven. En kan je dus niet meer voldoen aan die conditie dat iedere lettergreep zijn eigen toon nodig heeft. En dus geef je dat daarop. En in plaats daarvan geef je dus dezelfde toon die Tol al een roer had gegeven. Ook nog aan tol. Die toon zit dus aan twee verschillende klinkers vast. Dat doe je liever niet. Maar het is kennelijk niet absoluut verboden. Als het niet anders kan, dan doe je het alsnog. Nou, dus op, door op deze manier uh, naar ieder woord uh, te kijken, door ieder woord te gaan... Uh, uh, uh, kun je precies die op het eerste gezicht zo warrige toonpatronen begrijpen. Het is niets anders dan aannemen dat ieder morfeem een toon heeft, maar dat die toon niet per se wordt gerealiseerd op dat morfeem zelf, maar dat het wordt ingezet zodra je als je, door, als je van rechts naar links door het woord heen gaat, die toon nodig hebt. En Daarmee eindigen de meeste tonen op de lettergreep volgend op het morfeem waarvoor ze eigenlijk gespecificeerd zijn. Het is, het klinkt heel, dus het is heel, het is, dus het is uh, formeel gezien, als formeel systeem is het heel simpel eigenlijk in ieder geval gegeven de uh, onwaarschijnlijke complexiteit van de data. Je kunt je afvragen, hoe, kan het, hoe is het mogelijk dat talen zo werken? Ja, uh, het antwoord daarop weet ik ook niet precies. Maar kennelijk werken talen zo. Het kikuyu werkt kennelijk zo. Deze beschrijving is zo uh, effectvol. Dat uh, we moeten aannemen dat dit is hoe talen werken. En dat is wat ik in het eerste college bedoelde toen ik zei. Uh, wat, dit is wat ik... In... En dit is wat ik in het eerste college bedoelde, toen ik zei, door de studie van de fonologie kunnen we dus iets leren over wat voor soort berekeningen we eigenlijk moeten kunnen uitvoeren. Sprekers van het Kikuyu zijn niet anders, ze hebben geen andere hersenen dan wij, ze zijn niet speciaal slimmer dan wij, dus wij zouden dit soort berekeningen waarschijnlijk ook moeten kunnen uitvoeren, zoals alles wat we in alle talen vinden kan uiteindelijk iedere mens kennelijk betrekkelijk makkelijk uitvoert. En dan echt iedere mens natuurlijk, want ff, iedere mens, afgezien van uh, pathologische gevallen, dat wil zeggen gevallen waar echt iets mis is met de hersenen, kan zo'n klanksysteem van zijn taal leren. Dus het vertelt ons iets over het soort computertje dat wij in ons hoofd hebben en inzetten om uh, uit te rekenen hoe we een woord moeten uitspreken. En bij dat uitrekenen spelen kennelijk dit soort representaties, dit soort uh, uh, structuren van hoe een woord eruit ziet. Aannames over structuren van hoe een woord eruit ziet. Een woord kan in je woordenboek zitten zonder verband tussen klinker en toon. En dat verband kan door berekening worden gelegd. Um, ja, dat. Dat, dat is, denk ik, een onontkoombaar uh, resultaat van het soort redeneringen die we nu aan het volgen zijn. In de oudste segmentele fonologie, die, die werkt dus heel goed voor tonen. We gaan laten zien dat die ook werkt voor andere uh, kenmerken, maar voor tonen werkt hij heel goed. Voor tonen werkt hij zo goed dat dat is waar fonologen mee begonnen zijn. Uh, die zegt dus kenmerken kunnen losstaan van andere kenmerken. De toon kan losstaan van de andere kenmerken van de klinker. Die tonen die staan... Alle tonen van alle verschillende lettergrepen, van alle verschillende morfemen... die staan naast elkaar op een lijn. En alle andere, of allerlei andere kenmerken staan misschien ieder voor zich ook op een lijn. Maar in ieder geval nu doen we even alsof die segmenten gewoon alleen maar bundels zijn... en die staan op een lijn. Dus we hebben nu... Eén lijn hier, één lijn hier. Dat is de, het partituur-idee. Die lijnen die hebben allebei een verloop van de, die geven allebei een verloop van de tijd. En waar associatie is tussen die twee lijnen, waar het kenmerk hier verbonden is met een kenmerk of kenmerken daar, dat noemen we een associatielijn. In termen van tijd wil dat zeggen, die twee dingen zijn dus gelijktijdig of overlappen elkaar in ieder geval in tijd. Nou, dat is het soort structuren waar we in... ...denken, auto structuren. Bovendien kunnen er dus elementen op een, de lijn hier staan... ...die niet geassocieerd zijn aan enig element op deze lijn daar. Bij, in het geval van tonen noemen we dat een floating toon, een drijvende toon. Dat is een toon die niet vast zit aan enige klinker. En in het kikuyu heb je dus in het lexicon dat soort drijvende tonen, floating tones maar in de uitspraak niet, want in de uitspraak kun je een toon niet, niet uitspreken. We, bovendien hebben we gezien dat er weliswaar een voorkeur is voor een 1-1 relatie tussen toon en klinker, maar dat er ook een relatie van twee, nee, een één toon die aan twee klinkers vast kan zitten. En logischerwijs, als ze nu zeggen, we hebben, we hebben een klinker en we hebben een toon. Of, laten we zeggen, we hebben twee klinkers. Twee uh, uh, Boven en onder weet ik niet meer. We hebben uh, twee... Hoe kan ik dat nou laten zien? Twee klinkers en we hebben twee tonen. Twee tonen. Um, die, die kunnen allerlei relaties met elkaar ondergaan. Ze kunnen één op één geassocieerd zijn. Ze kunnen 1 op 0 geassocieerd zijn, dat wil zeggen een, er kan een klinker zijn zonder toon. Ja. De, en dan, dan is er dus ook een toon en een toon zonder klinker. Dat is een drijvende toon en een toonloze uh, klinker. Is, heeft, heeft minder de voorkeur, maar bestaat wel. Uh, in ieder geval dus in het lexicon hebben we gezien. Wel, wat we ook hebben gezien is. 1 to toon zit vast aan twee klinkers bij uitzondering. Dus ook dat heeft minder de voorkeur. En wat per slot van rekening logischerwijs ook zou moeten staan, bestaan is één klinker die vast zit aan twee tonen. Dus dat zijn de vier relaties die Er zijn geen relatie... Een 1 op 1 relatie, een 1 op 2 relatie of een 2 op 1 relatie. En overigens waar ik zeg 1 op 2, bedoel ik eigenlijk 1 op meer. Dus je kunt ook zelfs hebben 1 toon die vastzit aan een heleboel klinkers. Of 1 uh, klinker die verschillende tonen uh, uh, heeft. Al, al dat soort dingen verwacht je dat ze voor zouden komen. Gegeven deze, ja, de aannames in het formele systeem. En al die verschillende dingen... Komen ook daadwerkelijk voor in talen van de wereld. Bijvoorbeeld in bantu talen bantu talen zijn er heel mooi. Oost-Aziatische talen hebben een toonsysteem dat, um, dat je ook autosegmenteel kan beschrijven, maar wat ingewikkelder is. Dus we beginnen vaak bij bantu talen want die hebben een heel clean soort um, toonsysteem. Die precies, het die, soort van de essentie van de autosegmentele fonologie, wordt helemaal weerspiegeld. In die Bantoetalen. Goed. We gaan nu uh, daar even naar, uh, naar kijken. En om daar naar te kijken nemen, gaan we eerst naar een andere uh, uh, uh, Afrikaanse taal die, die geen bandtoetale is trouwens. Uh, het Margi. Dat is een Tsadische een taal. Die geloof ik vooral in Nigeria wordt gesproken. staan in, uh, uh, in, in het boekje opzoeken. In dat... In dat Margie heb je uh, dit, uh, di dit, dit soort uh, patronen. Um, je ziet hier een stam, sal, een andere stam, koem. en die hebben duidelijk een eigen toon. Je ziet ook dat in dit geval, dus in het geval van Margie, houden die ook hun eigen toon. Dus sal is, heeft een hoge toon, koem heeft een lage toon. En dat geldt als een, of er nu wel of niet een achtervoegsel achter staat. Ook het suffix. Met het suffix is in ieder geval in de eerste twee voorbeelden weinig aan de hand. Dat is Ari. Ari een hoogtoon en dan een laagtoon. Dus het eerste woord is salari. En het tweede woord is Kumari. Oké, okay, dus dit is uh, tot nu toe. Een simpelere taal dan kikuyu, in die zin dat, ja, kennelijk zitten die toon en klinkers zitten aan elkaar vast en die blijven aan elkaar vast. In welk, in welk woord je het er ook uitspreekt, gebeurt altijd hetzelfde. Maar in het magi gebeurt wel iets anders. In het magi veranderen sommige klinkers soms in medeklinkers. Dat gebeurt in het Nederlands soms ook. Dus er zijn in het Nederlands mensen die zeggen piano in plaats van piano. En dan verandert de i dus in een j, piano. Uh, dat kun je doen, dat doe je om uh, lettergreepredenen. -re Zo voor een klinker verandert de i makkelijk in een j. Dat gebeurt eigenlijk datzelfde gebeurt in een magie ook. Dat zie je aan een vorm als imi, twee hoogtonen. En dat verandert in een imiari. Uh, uh, uh, dus de, i, de laatste i van imi verandert in een j. Die j staat hier weergegeven als een y. Um, ...om bepaalde redenen, dus de reden van spelling. Maar dat, daar wordt dus mee bedoeld in J. En koe verandert in kwari. Dus koe heeft een hoogtoon, toon, die oe verandert in een d... ...en je krijgt dan kwari. Ja, verder lijkt er niet zoveel aan de hand. De medeklinker, die heeft geen toon. Dus die toon verdwijnt, die hoge toon. Zowel in imi als koe is het een hoge toon. En die hoogtonen die verdwijnen. Oké, okay, nou... Mooi, Maar nu, als we nu, er is een, oké, okay. die voorbeelden in B hebben allebei, daar heeft de stam allebei een hoogtoon. A heeft ook een hoogtoon. Uh, dat speelt kennelijk een rol. Als we nu in plaats van Imi en Koe, die twee stammen met die hoogtoon, een stam nemen met een lage toon. Dan gebeurt er wel degelijk iets. Dat zijn deze twee voorbeelden. Ti en hoe. Ti en hoe. Uh, je zegt tja", tjari en wari. Wari. Dat, dat, uh, die hatjek die er bovenop die klinker staat, die staat voor eerst een lage en dan een hoogtoon. Eerst een lage en dan een hoogtoon. Dat noemen we ook wel een stijgtoon. Wa, hè, hè. Uh, Wari. Tjari, oké. Okay. Dus er gebeuren hier twee verschillende dingen tegelijkertijd, kennelijk, op het eerste gezicht. De I verandert in een J, de Oe verandert in een W, dus de, er verandert iets aan de klinker. En tegelijkertijd verandert de toon op de daaropvolgende klinker. Hij verandert van een hoge toon in een stijgtoon. Waarom? Wat hebben die twee dingen met elkaar te maken? Waarom zou het ene veranderen in het andere? Nou, het antwoord kunnen we weer autosegmenteel bekijken. Als bij T of hoe de klinker verandert in de medeklinker, dan kan dus de toon die daaraan vastzit niet meer op die medeklinker worden gerealiseerd. En dan dreigt dus die informatie, zou je kunnen zeggen, te verdwijnen. En wat er gebeurt om dat op te lossen, is dat... Die lage toon nu vast komt te zitten aan de volgende klinker. Maar daar zat al een hoge toon. Die hoge toon verdwijnt niet, die blijft ook staan. En nu hebben we dus een klinker met een lage toon en een hoge toon. En een laag toon en een hoge toon in die volgorde, dat is dus een stijgtoon. Dus dat is wat er gebeurt. Waarom vind je datzelfde dan niet bij die voorbeelden Imi en Koe, met die oorspronkelijke hoge toon? Ja, daar, verandert de, daar verdwijnt de hoge toon. Uh, die gaat zitten aan de volgende klinker. Die had al een hoge toon. Die hoeft ook niet te verdwijnen, maar dan heb je dus een klinker met twee hoge tonen. Twee hoge tonen naar elkaar. Ja, dat is hetzelfde als een klinker met één hoge toon. Dus twee hoge tonen naar elkaar is hetzelfde als één hoge, één hoge toon. Dus ja, het is twee keer dezelfde instructie na elkaar, maar dat verandert dus niks. Het zou iets aan lengte kunnen veranderen, maar die lengte wordt niet bepaald door de hoogtoon. Die wordt bepaald door een an iets anders, laten we nu even zeggen door de klinker. Daar komen we later nog uitgebreid op terug. Um, nou, dit is dus wat er gebeurt. We moeten er nog één ding bij zeggen, dus er is nog een logische andere mogelijkheid. We gaan even terug naar T, T, ri Dus die hoge toon verdwijnt als de I verandert in een J. Althans, die dreigt te verdwijnen. Sorry, de lage toon verandert als de I verandert in een J. Die dreigt te verdwijnen. Maar dan kan die lage toon dus naar de volgende klinker gaan. Maar logischerwijs zou die ook naar de laatste klinker van Ari kunnen gaan. En dan zou dat. Uh, zou die eventueel kunnen veranderen. Alleen zoiets gebeurt nooit, dat gebeurt nooit zoiets. Waarom gebeurt dat nooit? Omdat je, om dat te doen moet je, dus moet je een, een associatielijn trekken tussen die laatste klinker en die eerste toon. En die lijn, die kruist een andere lijn. En dat is absoluut verboden. Waarom is dat absoluut verboden? Omdat... Ja, we hebben iets hier en iets hier. We hebben iets hier en iets hier. We hebben nu iets hier, iets hier en iets hier. We hebben iets hier, iets hier en iets hier. Drie dingen. We hebben drie dingen hier, drie dingen hier. Als nu er een lijn loopt van hier naar hier. En er loopt een lijn van hier naar hier. Dan kruisen die twee lijnen. Maar dat zegt dan, dit komt in de tijd Voordat of nadat, ja dat links rechts, okay. maar dit komt voor, voor of nadat. En dit komt, heeft in ieder geval dezelfde dimensie. Dus als dit voor dit komt, dan komt dit ook voor dit. En dit heeft, en, maar dit betekent dit komt gelijktijdig met dit en dit komt gelijktijdig met dat. Ja dat geeft dus een logische onmogelijkheid. Ja, dat betekent dat iets wat gelijktijdig komt met iets anders... ...komt dus tegelijkertijd voor en na. Die twee dingen komen dus tegelijkertijd voor en na elkaar. Dus het is, omdat mentale representaties uiteindelijk... ...representaties zijn van de organisatie van de tijd... ...hoe we de tijd organiseren in ons, uh, in ons hoofd... Uh, ...is het natuurlijk uiteindelijk ook gebonden aan de logica van de tijd. Dus twee dingen kunnen niet tegelijkertijd voor en na elkaar gebeuren. Dat, dat, dat, dat is eigenlijk alles wat daarover te zeggen valt. Dit, dit heeft een, een naam, de no-crossing constraint. Maar anders dan die eerdere conditie die we hadden gezien, die zei: we willen het liefst een één op één relatie-associatielijn. Ja, dat blijkt dus een, een, een ideaal te formuleren dat lang niet in alle talen wordt gehaald. En waarop op een of andere manier mee gemanipuleerd wordt. Maar dat komt omdat, dat niet, omdat het niet logisch onmogelijk is om die twee dingen uit elkaar te halen. Het is gewoon alleen maar niet. ...uit te spreken, maar als ze niet uit te spreken is, dan, ja, dan laat je een van die tonen weg. Dat, dat, dat is dan vaak de oplossing. Dus als een toon floating dreigt te zijn, dan, dan laat je die uiteindelijk weg. Dan zeg je die gewoon niet. Maar dit is dus een instructie die niet uit te voeren is door de spraakorganen... ...omdat ze ingaat tegen de elementaire logica van de tijd. Nou, daarmee hebben we dus... Um, Um, een eerste indruk van de autosegmentele representatie van een complexe toon. Die stijgtoon is een complexe toon. Is niet gespecificeerd op een bepaalde klinker, dit is een stijgtoon. Nee, er is gespecificeerd, dit is een lage toon, gevolgd door een hoge toon. Dat maakt dus nogal een verschil. En in datzelfde Margie vinden we verschillende andere argumenten waarom dat zo is. Waarom dat een goede manier is om het te zien. Hier zie je een ander argument. Um, dat is het volgende. Dat heeft te maken met wat we noemen templaten. De woorden hebben in veel talen een bepaalde vorm. Wat de vorm is, wat de mogelijke vorm is van een woord in een in veel talen wordt beperkt. Het kan maar uit zo en zoveel lettergrepen staan, bestaan, bijvoorbeeld. In Nederland zijn die restricties niet zo sterk, uh, in ieder geval niet voor de meeste inhoudswoorden, maar functiewoorden hebben nooit meer dan twee uh, lettergrepen over. Dus dat, dat zijn een soort de, het grootste soort functiewoord dat je zou kunnen hebben. Zelfs dat is niet een heel sterke beperking. In sommige talen geldt dat veel sterker. En margi is daar een voorbeeld van. In margi heb je alleen maar één of twee lettergreepige woorden. Oké, okay, dus dat is het templaat. We hebben één of... Dat is een templaat. Dat is een syllabisch templaat. Ieder woord heeft één lettergreep of twee lettergrepen. Eén lettergreepige woorden... Die hebben ofwel een hoge toon, sa, ofwel een lage toon, la, ofwel een stijgtoon, hu, hu. Twee lettergrepen geworden, heb, daarin heeft ofwel iedere lettergreep een hoge toon, nabja, nabja, bedoel ik. Uh, ofwel iedere lettergreep heeft een lage toon, guru. Ofwel, de eerste lettergreep heeft een lage toon, gevolgd door een hoge toon. Bezoe. Nou, als je nu geen autoschermontelefonologie doet, maar je neemt aan dat er uh, lettergrepen gespecificeerd kunnen zijn als stijgtoon, dan is dit heel vreemd. Dan heb je dus bisyllabische templaten en daar heb je er drie van in termen van tonale templaten, namelijk... Allebei een hoogtoon, allebei een laagtoon. Of de eerste een laagtoon en de tweede een hoogtoon. En dan heb je monosyllabische templaten die daarvoor een deel mee overeenstemmen. Dus ofwel alle lettergrepen namelijk die ene een hoogtoon. Ofwel alle lettergrepen namelijk die ene een laagtoon, Ofwel één lettergreep en die heeft een stijgtoon. Maar als je aanneemt dat een stijgtoon eigenlijk een manier is om een laag... lage toon en een hoogtoon te realiseren op één lettergreep... dan is dat natuurlijk hetzelfde en dan heb je... Twee syllabische templaten en drie toontemplaten. En dan alle combinaties ervan, dat is dus twee keer drie, dan zijn er dus zes mogelijke combinaties, nou die zes dan hier geïllustreerd. En dat is precies uh, een, een, een complete opsomming van alle mogelijke vormen die een woord in het margi uh, kan hebben. Het margi laat ons nog iets zien. Um, het margi geeft ons namelijk ook nog wat meer bewijs voor iets wat we in het kikuyu eigenlijk al zagen, namelijk dat een toon ook aan meer dan één lettergreep vast kan zitten. Dus niet alleen kan kun, meer dan één klinker vast kan zitten. Dus niet alleen kan aan een klinker twee tonen vast zitten, maar ook kan een toon ook in het margi, soms, in uitzonderlijke gevallen, aan twee lettergrepen vastzitten. Uh, vastzitten. En om dat in te zien, moeten we even nog gaan naar. Uh, teruggaan naar ons proces. van hoe uh, wordt we. en i wordt je. Dat heeft trouwens een naam. Gliding heet dat. Gelijkklankvorming. Uh, gliding. Dus de i wordt je. Je noemen we een glide. Oe wordt we. We noemen we een glide. Gliding. Um, die vormen die we daar daarnet over zagen. Dus waar dan die toon. dan gaat die klinker weg. En dan moet die toon ergens naartoe. En die gaat dan naar de eerste lettergreep van Ari. Dat waren niet toevallig twee letter, één lettergreepige stammen die ik daar gaf. Als we even kijken naar twee lettergreepige woorden, zoals lagu, en die oe daarvan gaat glijden, dan gebeurt er niet hetzelfde. Dan wordt niet die a die erop volgt opeens een stijgtoon. Nee, die blijft gewoon zichzelf. Die blijft gewoon zijn eigen vrolijke hoge toon houden. Waarom? Omdat de lage toon van lagu wordt nog steeds gerealiseerd, namelijk op lag. Dus kennelijk hebben allebei die uh, lettergrepen, allebei die klinkers, een, dezelfde lage toon. De lage toon valt dus niet weg. Als hij loskomt van de oe. Want hij zit nog steeds aan de a. En er is dus geen reden op dat moment. Want dan heb je zelfs een hele fijne 1 op 1 verbinding. Dus er is geen enkele reden waarom die lage toon dan op de volgende klinker zou moeten komen te zitten. En dat gebeurt dan dus ook niet. Ja, dat, ik, dat, ook dit is weer zo'n voorbeeld van een heel simpele... Uh, ...theorie en die kan toch dit soort betrekkelijk, op het eerste gezicht betrekkelijk vreemde verschijnselen zo gemakkelijk verklaren. Nou, dit, en dit is pas het begin van de wonderen van de autosegmentele fonologie. In het volgende college gaan we daar nog even op door en krijgen we nog meer Bantutale te zien.